Hoi, daar ben ik weer. Nieuw Personal Best. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Zo, dat is weer opgeruimd, maar het is wel een prestatie waar ik natuurlijk ontzettend trots op ben. En dan heb ik volledig aan jullie te danken. Sinds januari, vorig jaar, ben ik fulltime fotograaf. Helemaal voor mezelf. En uh, dat gaat best wel goed, maar het is ontzettend druk, want ik rijd van hot naar her. Maar het is beter dan dat je stil moet zitten thuis. Ik heb in die tijd heel veel verschillende dingen gefotografeerd. Heel veel bruiloften, uh, gezinnen, verloofde koppels. En naarmate de tijd vorderde, kwam ik er steeds meer achter dat ik het vooral heel erg leuk vind om foto's te maken van jonge kinderen. Met ouders erbij natuurlijk en broers en zussen en ontzettend gaaf om te doen. Laat ze maar rennen, laat ze maar gaan. De leukste, spontaanste foto's die komen eruit. En um, dat is ook te danken aan mijn kinderen, want voordat ik kinderen kreeg wist ik helemaal niet dat ze zo leuk waren. Dus, ja. Bruiloft blijf ik natuurlijk ook met ontzettend veel plezier doen. Er is niks zo leuk als echt een volle dag met een leuk gezelschap een, uh, een hele bijzondere dag mee te maken ook. Um, en wie weet vind ik nog wel een keer een genre waar ik echt heel veel uitdagingen in vind. Tot nu toe hoef ik me in ieder geval niet te vervelen. En hoop ik dat ik nog heel lang op deze manier door mag gaan. Dus nogmaals super bedankt aan iedereen die mij uh, op wat voor manier dan ook gesteund heeft, de review achter heeft gelaten, mij heeft geboekt, aanbevolen heeft. Uh, uh, mijn website heeft gedeeld, wat dan ook. Heel hartelijk bedankt. Zonder jullie was dit allemaal echt niet mogelijk geweest. Nogmaals, ik ben super trots. Heel erg bedankt en graag tot ziens. Hey!